Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Wat is waar volgens Alinea 4? Nou, dit is echt een hele pittige vraag, want sommige antwoorden liggen heel dicht bij elkaar. Antwoord A is op zichzelf al lastig te begrijpen. En er wordt in de zinsconstructie nadruk gelegd op François Mitterrand. Hij was het die er vroeger voor gezorgd heeft dat het theaterbezoek een vlucht heeft genomen. Je leest dat Mitterrand, oud-president, het concept van de opera démocratique bedacht heeft voor de Salle de la Bastille, dat is een moderne operazaal. Hij wilde assurer une bonne écoute, dus goed geluid garanderen, au maximum de gens en dat zelfs de Place Bon Marché, de goedkope plaatsen, niet al te slecht geluid hadden. Je zou kunnen denken dat er daardoor meer mensen naar de opera gingen en dat is ook best wel waarschijnlijk. Maar in deze linia ligt de nadruk op die bonne écoute, niet op toenemende bezoekersaantallen. Antwoord B gaat over de Salle de la Philharmonie en die zou au début, in het begin, in een chique wijk gebouwd worden. In de tekst staat dat het concept van de Opera démocratique, dus voor iedereen, ook is aangehouden voor de Salle de la Philharmonie en dat kun je notamment vooral zien aan de plek te weten het Parc de la Villette. Plutôt que geeft een tegenstelling aan. De zaal staat dus niet in een chique wijk en hij was daar ook niet eerder gepland. B is dus ook fout. Volgens antwoord C is er in deze zaal geen onderscheid tussen goede en slechte plaatsen. Voor de Salle de la Philharmonie geldt dat het concept is aangehouden van de Salle de la Bastille. Goed geluid voor zoveel mogelijk mensen. En nu opgelet dat zelfs de goedkope plaatsen niet al te slecht zijn. Blijkbaar is er dus nog wel onderscheid. C is fout. Volgens antwoord D zijn beide zalen ontworpen vanuit hetzelfde concept. Nou hier, bij de Salle de la Bastille, wordt het concept uitgelegd en het concept is conservé, bewaard of aangehouden voor de Salle de la Philharmonie. Tja, dit eenvoudige antwoord past het best bij deze ingewikkelde alinea.